Zo, lieve, lieve uh, YouTube kijkers van de Stofjes, een hartstikke goede ochtend, zondagmorgen, plaat 15 januari. Goed, uh, lekker gobbeld vandaag. Mm. <coughs> het ging, uh, ging wel lekker, moet ik zeggen. Uh, Zo is het vierde rondje. Oh, die vervelende zon ja. Hop. Ik ga zo even voor de zon zitten. Het vierde rondje was zelfs uh, wel lekker. Hier heb ik uh, nooit meer nog wat uh, snelste kunnen lopen. Het uh, <tossimus> is natuurlijk wel eens vaker voorgekomen dat ik Dat, heb, dat ik uh, het laatste rondje makkelijker kan lopen. Ik denk dat ik dadelijk uh, iets vervelends ga meemaken. En... Uh, Nou, we gaan daar weer even fitnessen. Mijn handdoekje oh. even, want ik ben een beetje aan Ik ga zo naar de fitness. Maar ik ga zo meteen even mijn dochter ophalen, die gaat ook mee. Die zei van de week ja, heel leuk van, God, pap, ik denk dat ik weer lekker mee ga. Dat is mooi. Nou, maatje van mij heeft inmiddels ook ingeschreven vorige week. Die uh, Kom daar ook naar de fitness, dus uh, helemaal top, goed bezig, goed bezig zo. Nou, voor mezelf ook, uh, ja, uh, vorige week ook al gezegd, toch een paar keer eraan gekomen, dus we moeten weer af. Uh, ik zit nu op de 98, geloof ik, ergens rond de koers. Nou, weet je, natuurlijk met die dagen is altijd lastig om dan aan bepaalde zaken te houden maar goed ik uh, het, het, het, het kan de afgelopen week uh, redelijk goed onder controle gehad maar volgende week of komende week weer even stappen erbij met, uh, met bepaalde dingen uh, laten dus uh, zo gaan we weer een beetje opbouwen nou ja of eigenlijk afbouwen als dus je naar opbouwen met het uh, de de de, de, de het juist, um, minder eten, of tenminste, uh, fatsoenlijke eten, niet met te veel snacken, dat soort dingen. En uh, ja, het opbouwen met volhouden. <lacht> dus nou ja, zoals gezegd, ik ben nu onderweg naar huis toe om mijn dochter op te gaan halen. Dan uh, rijden we van huis uit door naar de fitness en ga dan gaan we een rondje doen. Dus ik uh, ben benieuwd hoe dat gaat. Ja, niet zozeer met mij, maar wel met mijn dochter en uh, met, uh, met mijn Maatje. Ah, en Ik was er wat, uh, wat later opgestaan dan, uh, dan normaal, dus later een bosje gaan. Want ja, ik wil altijd wel vroeg sporten. Maar die andere twee uh, niet zo. Dus ik hoop dat ik die nog uh, zover krijg dat die straks ook gewoon lekker vroeg uit de veren sporten. Maar goed, de tegen? Dus 20 en als hij dan een keer op zaterdag gaat stappen, dan kan ik me voorstellen dat hij dan niet vanmorgen eh, om half acht op gaat staan om eh, dan om, eh, om kwart, eh, kwart over acht eh, in het bos te gaan staan. Of in de fitness. Maar goed, we zullen het wel zien. We wachten wel af. Ze dus heeft voor zichzelf een, een nieuw doel eh, geplaatst, of een doel geplaatst, eh, die eh, te realiseren is. En uh, ja, we kijken of ik daar uh, een beetje in kan, kan bijdragen. Ze dus moeten soms dingen zien, ik kan niet alles gaan, gaan forceren. Want uh, ja, ze heeft het nodig. Maar uh, wat we dan ook, uh, ook uh, zeiden, was altijd van ja, ja, dit, ja, ja, zus, ja, ja, zo. Maar dat, dan is het uiteindelijk van aan haar om, uh, om tot dat besluit te komen. Nou, dat besluit heeft ze uh, recentelijk gemaakt. Dus. Maar goed, alles leuk en aardig. Ik uh, ben weer thuis, het zit erop. Ik uh, ga de zondagochtend vlogje even afsluiten en dan uh, zie ik volgende week weer. Volgende, volgende week gaan we weer uh, trainen. Vandaag gaan we vrij met voetballen. De jongens gaan vandaag uh, als het goed is terug. We hebben een weekje uh, of een paar dagen Sevilla gehad. Dus ik ben benieuwd of ze daarvan terugkomen. Als het goed is, uh, landen ze vana, uh, uh, vanavond. Laat geloof ik of zo. Weet ik het iets. Dus uh, we zullen het zien. Nou, ik ga in ieder geval uh, zo mee afsluiten. Ik weet niet of dat mijn dochter al komt. Dus eh. Uh, ja, nou, ik uh, ga in ieder geval van binnen. Dus bij deze zou ik in ieder geval uh, even een duimpje omhoog. Even uh, op de abonneerbutton -button drukken. Dan uh, komt het goed. Zou ik leuk vinden. Zou ik heel erg op prijs stellen. Dus. Nogmaals even duimpje omhoog, even abonneren op mijn kanaal. en dan uh, zie ik jullie volgende keer terug. En dan uh, zeg ik nogmaals met de welbekende korte. ciao, tot de volgende keer. Doei!